Beknelling Alexander-Belstraat. Waar is dat? Ja, ga ik vragen. ACR een die wel voor de 728 over. Hier de GMC over. GMC, u meldt voor ons een beknelling aan de Alexander-Belstraat. Is dat correct over? Ja, er is uh, twee dronken fietsers. Ze hebben een aanrijding met elkaar gehad. Eén persoon van niet, Eén persoon zit bekneld tussen de fietsen. Graag komt komst onder het vio heen gewend. De politie wacht erop over. Ja, dat is begrepen. Heeft u voor ons een aanrijroute en wilt u ambulancemeester weer ja. over? De aanrijroute is bekend bij de chauffeur en ambulance ambulance is ook te over. Ja, dat is begrepen over. Oké, okay, jongens, hebben we meegeluisterd. Er zijn twee fietsen tegen elkaar aangekneld. Eentje is bekneld onder een fiets. En we gaan de, de plaats, de politie wacht ons op. De ambulance rijdt ook mee. Zijn er nog vragen? Geen vragen? Ja zeker dichterbij. die pose wil ik weg hebben. Dus ik wil even hier die tool hebben. Ja? Die tool geknipt hebben. Hier ook even geknipt hebben. Met de schaar. Ja. Jij het maar over. Wij zijn geplaatst over. Zeker. Ja. tegen. Stop. De jongens, hebben jullie veiligheidsbril bij je? Even je dat Je bent hier ook door te kippen en niet. Ja, Ja, en dan kunnen we hem er onderuit halen. Doe maar hier ook. Doe maar hier ook te kippen. Waar eerst? En dan... Zokloppen. En dan... En dan... En dan... En dan... Nummer 1. Even hier zo dit proberen weg te halen, hè. Ja. Dat gaan we het gewoon. Zeg het maar over. Eerst te mogen. Kleine alweer. Ja, dat is... Is je, die door? Ja, Kun je gelijk even dat wiel weghalen? Ik dat hier geknipt wordt. We eens even afstand houden, dat ik niet ja, als uh, die gaat knippen. voor de slachtstof is bevrijd. voor mij en ik hier teruggezet. Ja, daar uh, ja. ja. ah, is de ja. Oké. Okay. Okay, ik bericht over. Nou. Ik tweede naambericht, incidentmeester.